Wat ik zo mooi vind is dat jullie uh, de verhalen van Shamayla en Tamer, daar hebben jullie echt, daar hebben jullie goed naar geluisterd. Jullie hebben dat omgezet in statistieken in onderzoek. Um, en daardoor, zoals je net zei, zie je, um, het is een culturele verrijking vind ik het als mensen komen in plaats van een verarming. Het zou mooi zijn dat andere mensen het misschien ook zo overdenken? Ja, en ik denk dat het voor iedereen... Uh, ik, ik denk persoonlijk dat iedereen zo zou moeten gaan denken, maar... Um... Maar snap je de mensen die dat niet, uh, die niet zo denken? Nou, ik denk, ik denk zelf zoals u ook denkt. van uh, We moeten ze gewoon ja, welkom heten en gewoon ze moeten onze maatschappij sterker maken. En dat kan ook, want dat zijn allemaal uh, ook allemaal mensen. En... Um, ik snap persoonlijk niet zo heel erg goed als mensen anders denken. Maar ik, weet je, ik kan me niet zo goed inbeelden. Ik kan het wel snappen hoe ze denken. Maar ik kan het me niet voorstellen hoe het is om zo te denken. Want ja, ik, ik ben het er niet eens. Uh, wat, wat, wat, wat zou heel belangrijk zijn voor jongeren... Okay. Um, om te doen of te denken om die gedachten te veranderen. Nou, uh, help, help. Ga zelf iemand van je eigen leeftijd helpen. Dan merk je al hoe het is. En diegene die hebben thuis ook gewoon een leven gehad. Ik help nu een meisje en dat is. Th thuis ze in een groot huis hadden ze allemaal iPads. Weet je, het is gewoon hetzelfde ding. Ze hadden een eigen kamer, allemaal eigen spullen. Net als ik. En um, toen moest ze op een dag gewoon gaan. Ze konden een rugzak meenemen en dat was het. Toen moest ze gaan. En ja. Dat kan je je zo niet voorstellen. En als je dan met zo iemand gaat praten, dan kom je erachter dat je gewoon zo'n ja, vorig leven hebt hier. Dan is het alleen maar mooi om iemand te kunnen helpen. Dus... Voorbeeld voor de jongeren, jij.